Goed, ik laat jullie even zien hoe dat uh, werkt voor studenten. Studenten gaan even naar de website en uh, typen in joinpd.com. Ah, uh, ik zie de fout. Nog een keer. Yes. Nou, de student kiest het Gmail-account en uh, voegt de code toe. Uh, die zie je dan zichtbaar op het scherm. In dit geval is het deze code. Oh, connecting. En uh, hoe voel je je vandaag? Nou, prima. Deze dan. <laughs> En we gaan eventjes de leraar die begint te presenteren. En dan zien de leerlingen, je kunt show content gebruiken, dan zien ze dit. En de leerlingen zien meteen de vragen. Dus hoeveel mensen wonen er in Nederland? Dat is 17 miljoen. En dan gaan we verder met de vragen. Um, hoeveel mannen wonen er in Nederland? Dan kunnen we antwoorden bijvoorbeeld nee, 8 miljoen. En als we dan verder gaan. Hoeveel vrouwen wonen er in Nederland? Dan zeggen we ook 8 miljoen. Ja, dus zo uh, werkt dat voor de leerlingen. En um, op deze manier kun je dus met de leerlingen heel snel communiceren. Als je dus een vraag extra maakt, uh, dat doe ik dan even nu snel op mijn laptop. En dan zeg ik oké. Okay. Uh, geef even aan uh, hoe je deze les vond. Nou, dan kunnen ze met het stipje naar wat ze willen. En uh, dan zie je uiteindelijk op het scherm waar iedereen de blauwe stip heeft gezet. Dus zo werkt dat eigenlijk op de computer, op de sorry, op de telefoon van een leerling.